We zijn hier in Museum Convent en we zijn bezig met een uh, heel mooi project. Uh, er hangt hier een schilderij, een 15e eeuw schilderij, eerste kwart 15e eeuw. En er is wat geks aan de hand met dat schilderij. Het had oorspronkelijk een hele gouden achtergrond, alleen in de 16e eeuw is daar overheen geschilderd met blauw. En uh, dat is ontdekt een aantal maanden geleden toen het klaar werd gemaakt voor een tentoonstelling. En toen ontstond de vraag, wat moeten we daar nou eigenlijk mee? Zo'n laag uit de 16e eeuw, moet je die laten zitten of haal je die eraf? Ik was toevallig, toen die vraag speelde, met studenten van de Universiteit Utrecht in het museum. En uh, wij kregen die vraag uh, voorgelegd door de conservator van het museum, Micha Leeflang. En um, heel toevallig hadden wij de week daarvoor uh, Lies Lorentisen gesproken van de TU Delft. En zij had ons verteld over 3D-scannen... En uh, het 3D-printen van schilderijen. En toen kwamen we eigenlijk met elkaar tot de conclusie dat een 3D-scan en een virtuele restauratie de oplossing is voor het probleem van de overschildering. En dat is wat we vandaag gaan doen. We zijn vandaag een 3D-scan aan het maken van het werk. Uh, dat doen we door het op uh, hoge resolutie uh, in kleur te fotograferen. En door het te scannen en we gaan straks die 3D-scan virtueel restaureren. Dus we gaan die blauwe bovenlaag eraf halen en we gaan de gouden onderlaag uh, terugbrengen. En zo brengen we het schilderij terug in de oorspronkelijke staat zonder het te beschadigen.